High Clean, hygiënisch schoon, dag in, dag uit. Een uitdaging voor elke stofzuiger. Daarom heeft Miele de High Clean 3D Efficiency stofcassette ontwikkeld. De gebruiksduur van de stofcassette is maar liefst 20% langer ten opzichte van de vorige High Clean stofcassettes van Miele. Benieuwd hoe het werkt? Ontdek het zelf. Tijdens het stofzuigen ontstaat een luchtstroom die door de stofcassette wordt geleid. Dankzij de innovatieve 3D technologie Wordt het stof optimaal verdeeld in de stofkassetten en wordt de inhoud maximaal benut. De High Clean 3D Efficiency stofcassette van Miele zorgt dankzij de speciale 3D-technologie voor een gelijkmatige verdeling van stof in de stofkassetten en biedt bescherming tegen scherpe voorwerpen. Met als resultaat dat scherpe voorwerpen minder hard in de stofkassetten terechtkomen. De nieuwe soft structure van de stofcassette laat bijzonder veel lucht door. Dit bespaart energie en is ideaal voor stofzuigers met een laag vermogen. Tegelijkertijd vangt het Miele Air Clean systeem meer dan 99,9% van het fijnstof op. En laat de stofcassette langer lucht door. Voor een krachtige luchtstroom. Het vervangen van de Miele High clean stofcassette is eenvoudig en hygiënisch. Alleen de stofcassettes van Miele bieden de automatische stofafsluiting, zodat geen enkel stofdeeltje kan ontsnappen. Stof en bacteriën komen niet meer terug in de schone ruimte. Bovendien blijft de stofzuiger zelf ook schoon. De kleur van de stofcassettehouder geeft aan welk type Miele stofcassette u voor uw stofzuiger nodig heeft. Het Miele HEPA Air Clean Filter biedt de hoogst mogelijke filterwerking. Het houdt zelfs de fijnste stofdeeltjes tegen en wordt aanbevolen voor allergiepatiënten. Kortom, de uitgeblazen lucht is schoner dan de lucht binnenshuis. Optimale filterwerking wordt enkel gegarandeerd als alle filters tijdig worden vervangen. Dit is af te lezen van de Timestrip. Het Miele AirClean systeem met een 20% langere gebruiksduur, maximale efficiëntie en een filtering van meer dan 99,9%. Miele kwaliteit voor 100% resultaat.